Jongelui, hartstikke bedankt voor alle moeite die we hebben gedaan. En wat zo leuk is, de kinderen in Indonesië, die veel zeg maar, minder geld hebben en die niks kunnen, soms niks kunnen kopen voor boeken, schoolboeken of kleding. En die hebben ook, de scholen hebben hele slechte toiletten of soms helemaal geen toiletten. Nou, voor dit geld, voor deze 19.500. ...kunnen we 23 scholen voorzien van een mooi toilethuisje met twee toiletten erin... ...met een, uh, uh, een hele goede af, afvoer, zodat er dus geen ziektekiemen enzovoort meer blijven in het toilet. Dus het zijn hygiënische schone toiletten. 23 scholen door jullie werk. Hartstikke bedankt. Met de zeven scholen uit Bergzoek en Blijswijk kunnen we 23 scholen in Indonesië blij maken. Ik vind het fantastisch dat jullie hebben gedaan.